Ja, moderne Bart in ons gezelschap. Welkom bij Politiek Café. Vandaag neergestreken in het prachtige Groningen in de conversatieval van Vindicat. We gaan het hebben over de sleepwet. De wet op de inlichtingen en veiligheidsdiensten. Op 21 maart is het raadgevend referendum en mag u hier in de zaal en thuis gaan stemmen. Bent u voor of tegen? We nemen dit gegeven vandaag onder de loep. En verkennen met een aantal specialisten het thema. Goed. Ja, we gaan in dit programma, onderbroken door een pauze, een zestal stellingen bediscusseren met de specialisten hier op Vindicat. U kunt via social media uiteraard meedoen, ook uw stem laten horen. Er is een Twitter-rapporteur en die gaat alles wat binnenkomt aan mij doorgeven. En waar mogelijk ga ik dat ook aan u voorleggen. Heren, zet u schrap. Bedrijven horen geen geheimen te hebben, dus waar maken zij zich zorgen over? Mag ik met jou beginnen? Een reactie. Ja, uh, ik, ik begrijp de stelling eigenlijk nauwelijks. Bedrijven hebben geheimen. Uh, die zijn voor die bedrijven ook vaak heel belangrijk. Bedrijfsgeheimen. Uh, de Nederlandse overheid is niet zo geïnteresseerd in geheimen van Nederlandse bedrijven, maar andere overheden wel. En dat zijn ze ook altijd al geweest. Uh, daar zijn historische voorbeelden van te vinden. Graag. Uh, uh, rubberzaadjes van, van, van, van, van bomen die gestolen zijn. Koffie, suiker, uh, Chinees porselein. Het recept daarvan is door, door Jezuïeten naar Europa gebracht. Waar toen een uh, industrie is ontstaan. Uh, om een paar recente voorbeelden te noemen... In uh, 2015 is er een Rus verwijderd na een tip van de IVD op de campus in Eindhoven, die daar was om te spioneren. Uh, misschien dat sommigen zich nog kunnen herinneren dat wij ooit een Pakistan in Nederland hebben gehad die atoomgeheimen heeft meegenomen. Daar is een Pakistanse bom uitgekomen. Uh, de Pakistanen hebben de Iraniërs geholpen en die hebben weer de Noord-Koreanen geholpen. Nou, ik kan zo doorgaan. Uh, dus wat dat betreft zijn er, zijn er uh, voorbeelden genoeg. Nederland heeft veel bedrijven, uh, en dan heb ik het niet alleen over, over bedrijven zoals Thales... ...die uh, defensieproducten maken, maar ook gewone bedrijven die geheimen hebben... ...die ze graag zo willen houden, want dat geeft een commercieel voordeel. Dus het eerste, deel, het eerste deel van de stelling bedrijven horen geen geheimen te hebben. daarvoor zeg je het is inherent aan het bedrijfsleven om wel geheimen te hebben... Uh, ja, ik ga naar de Piratenpartij, kijk maar even. Uh, bedrijven horen uh, geen geheimen te hebben. Is dat iets waarvan je zegt, uh, dat onderschrijf ik? Of zeg je, zo naïef ben ik niet, ze hebben ze wel degelijk. <laughs> nou, heeft, leg je toch een mening neer als, in uh, als interviewer. Point, ja. ja, Lead in the question, ja precies. Nou, uh, uh, transparantie en openheid is wel een, uh, een punt waar we uh, uh, campagne op voeren. Dat is een van onze uh, be belangrijke punten. Uh, maar niet voor de mensen die het betreft als je het hebt over de sleepwet. En wat dat betreft ook niet voor bedrijven met, met bedrijfsgeheimen. Als je een concurrentievoordeel haalt uit iets wat je aan het uitvinden bent of zo. Wil je dat nog even onder de pet houden voordat je het naar de markt brengt. Daarna mag iedereen ermee doen wat hij wil. Maar dat is een stukje, een stukje copyright. Maar als maar, we de stelling dan dichttimmeren. Dan zeggen ja? we het komt dus voordat bedrijven geheimen hebben. Uh, waar jij ook mee zou kunnen leven dat ze die hebben. Ik zou het... Ik zou, het, de, de, ik zou dat om willen draaien. Want je maakte een mooi voorbeeld van, van een rijtje schurkenstaten. Of hoe dat dan neergezet wordt in debatten zoals deze. U bent daar eentje in vergeten. En dat is de Verenigde Staten. Want wat gedocumenteerd is, is dat zij de president van, van Brazilië hebben afgeluisterd. En de kopstukken van Petrobras, de oliemaatschappij uh, van Brazilië, hebben afgeluisterd. Daar heb je een veiligheidsdienst die uh, economische spionage deed vanuit de schurkenstaten in dat rijtje dan de Verenigde Staten. Nou, dat wil en... ik nog wel duidelijker stellen ook. Uh, Frankrijk is er ook heel goed in. Uh, de Chinezen zijn er heel goed in. Uh, de Fransen, uh, de Duitsers, ja. de Engelsen. Nou, ze doen het allemaal. Zo is dat. Nee, Oké, okay, ik en... stel vast dat er common ground is. Uh, ja. het idee dat het gebeurt en dat het met uh, regelmaat uh, ook gebeurt. En, en dat het er is. Het tweede deel van de stelling, uh, de wenselijkheid ervan. Of... De wenselijkheid? Ja, maar hoe bedoel je? Ik over nou, de stelling terug uh, naar Regiet. Ja. Dus waar maken zij zich zorgen over? Oh, ik denk dat iedereen in Nederland, uh, of je nou een uh, captain of industry bent, of je bent burger, zoals hier in, in Vindekat, zich zorgen moet maken over deze wet. Want de, de uh, afluisterbevoegdheden zijn categorisch voor iedereen. Dus de bedrijven zullen zich net zo bezorgd maken, uh, hoop ik, als de burgers. Ja, goed, ik ga naar u. Uh, last but not least, ja. uh, deskundige. Ik, ik herinner mij, ik heb hier inderdaad gestudeerd dat we een drukkersarrest hadden. Waar uh, de, de ene drukkerij al de prijzen kende van de andere. En vervolgens zo er net even iets onder kon zitten. Een heel uh, beroemd arrest, uiteraard. Uh, uh, uh, ja, dat zijn dingen die je als bedrijf, kan ik me voorstellen, liever niet op straat hebt. Klopt. Dus jij onderschrijft in feite de stelling dat bedrijven geheimen hebben. Ja, ja en, en wat mij betreft is dat ook heel goed. Ik, denk, ik, ben, ik, heb, ik heb, ben zelf ondernemer, dus ik verzin ook wel eens dingen waarvan ik denk van nou, dan ben ik heel erg blij dat dat op mijn computer staat. En dat niemand anders daar zomaar eventjes in kan kijken waar ik mee bezig ben. Uh, ...diensten die onderling uh, of voor andere landen aan het bespioneren zijn... ...bij bedrijven die hen of onwelgevallig zijn... ...of waarvan zij denken dat er daar een, een, een concurrentiebeding uh, te kunnen verwerven. Ja, dat, dat, vind, dat vind ik wel heel vervelend. Dat vind ik wel heel gevaarlijk. En dan, dan ga ik eigenlijk tussen de heren inzitten, denk ik, als ik zeg... Uh, ...ik ben heel erg blij als onze geheime diensten... Bijvoorbeeld een bedrijf spionage opsporen. Tegelijkertijd zou ik het vreselijk vinden als de geheime diensten mijn bedrijfsgeheimen zouden kunnen achterhalen. En, en daar wellicht mee naar een andere staat zouden kunnen gaan. En dat, dat vind ik ook terug in de wet. Uh, ik vind daarin een, een onderdeel waarbij um, uh, geheime diensten uit het buitenland een verzoek kunnen doen aan onze geheime dienst. En dat zij een stukje data kunnen eisen zonder dat onze geheime dienst dat heeft geanalyseerd. Ja, dat, dat, dat vind ik eigenlijk heel erg vervelend. Want dan ga je dus ongeanalyseerde data naar een, een, ja, een, een andere mogendheid sturen. Ja, maar jouw ja, geheimen ik... zitten daar niet bij. Ja, dat... dat omdat het metadata. Er komt de vraag aan het publiek, het publiek um, dat ja. moet ik voor u vertalen, want anders is het niet te horen en zeker op camera niet te zien. Hoe weet u dat? Dat was eigenlijk een mes scherpe vraag die hier werd neergelegd. Het ja, is dus een, dus een ja. hele goede vraag, maar het gaat om metadata. Het gaat om uh, uh, tuss tussen welke uh, proxies, uh, tussen welke punten is er eigenlijk verkeer geweest? Er staat niet in wat is er dan precies Geen gezegd. Geen advocaat van de duivel bent namens het publiek. Ik, het eerste ja. woord was ongeanalyseerde data. Ja. Dat suggereert dat je in een later stadium het kunt uh, analyseren en misschien ook kunt duiden. Het puntje metadata, als ik dat mag aanvullen, is uh, wel degelijk belangrijk. Als u elke avond rond 7 uur met een pizza bezorger of een uh, escort service belt, dan weet ik wel waar het gesprek over gaat. Dus ook metadata is heel belangrijk. <laughs> ja, klopt. Maar die bedrijfsruimen, die staan daar niet in. Uh, maar die, die metadata, en dat is nou een van de veel, heel belangrijke dingen uit die wet. Eh, wat, wat eigenlijk beter uitgelegd zou moeten worden. Eh, hoe herken je een terrorist? Eh, als ik, ik nou, misschien is de vraag die ervoor ligt, die wil ik toch aan u neerleggen. Hoe herken je eh, dat het eh, geen geheim is? Dat als we doorgaan op het voorbeeld eh, van het eh, bellen naar de publieke vrouwen. Eh, dat, dat zou voor een po politicus, zou die daar chantabel door kunnen worden. Ik noem maar even wat. Uh, ja, maar ik denk dat het gevaar daar niet bij de inlichtingendiensten zit. Maar meer bij uh, allerlei uh, commerciële bedrijven die die data ook hebben. Uh, bij criminelen die heel makkelijk toegang kunnen krijgen tot dat soort informatie. Uh, Europol heeft uh, in september vorig jaar hebben ze een, uh, een uh, app van het, uh, van het uh, net gehaald. Uh, waar mensen voor 40 euro uh, uh, software konden, konden kopen en van alles konden afluisteren. Ja. Openbaar, verkrijgbaar. Openbaar. Inlichtingendiensten zijn niet geïnteresseerd of je naar een, een prostituee gaat of wat dan ook. Dat willen ze het liefst zo snel mogelijk. Weg hebben, want daar gaat het nou, namelijk. Wat, wat, wij, wat wij proberen, dat hebben we van tevoren afgesproken, ook voor de mensen thuis, is om het publiek hier en als u thuis vragen heeft via uh, Twitter of, of andere social media, uw vragen te stellen. We hebben uit de zaal een vraag. Anders kom er even bij staan, dat is misschien uh, handig. U, u bent van de Jonge Democraten, ja, dat kan ik niet Wie bent u? Ik ben Adrian de Boer, ik ben 26 jaar oud. Ik zit dus bij de Jonge, organisatie van D66. En uh, persoonlijk ben ik dus tegen de Sleepwet. Niet tegen de gehele sleepweg. En wat is uw vraag? De vraag is, um, eigenlijk, u zegt dus nu dat um, overheden dus daar niet in geïnteresseerd zijn. Een van de dingen die we zien is dus bij politie dat er dus bijvoorbeeld mollen kunnen zijn. Bijvoorbeeld Geert Wilders, daar was dus een politieagent, die was niet te vertrouwen. Hoe voorkomt u dus dat er uh, mollen zijn bij de AFD? Kunt u dat garanderen? <lacht> Dank u zeer voor uw vraag. Leggen we bij u neer en u mag daar uiteraard niet garanderen. Nee, op nee dat, is, ja, dat, dat is zeker niet te garanderen. Uh, er is een paar jaar geleden een, een mevrouw gearresteerd en de gevangenis ingedraaid voor een aantal maanden omdat ze geheimen verkocht. Uh, de mollen bij de politie, de Haagse politie, heeft nu de vierde uh, te pakken. Uh, waar ik wel voor pleit is dat. Organisaties, bedrijven, beter omgaan met dat soort insider, een insider threat. Mark M, de bekende politiemol, die heeft 38.152 keer uh, gegevens opgevraagd. Gegevens waarvoor die uh, ooit toestemming heeft gehad. Die toestemming is nooit ingetrokken. Dan denk ik, nou jongens, waar ben je mee bezig? Dan heb je daar een fout gemaakt. Maar even heel concreet, hè? Uh, wat kan deze wet verbeteren om dit te voorkomen. Het lijkt me een discussie te zijn is de mens wel of niet geneigd tot alle kwaad. He? Deze, deze, die deze wet die, die, die, uh, daar gaat deze wet eigenlijk niet over. Precies. Dus deze, deze wet heeft, zou voor deze situatie ik, ik zie u fronsen gaat die wet er wel of niet over in uw optiek? Deze wet uh, staat er toe om uh, informatie te verzamelen ook van bedrijven zoals we het vanavond over hebben of particulieren uh, on, on, uh, ongefilterd ongeacht wie je bent. Want er is misschien een verdenking daar Dan, dan luisteren we hem ook maar vast aan Dan hebben we dat van allemaal Kunnen we dat analyseren Die data is vandaag misschien Er wordt niet iets mee gedaan Waarmee je chantabel bent dat, dat, dat, dat zou maar zo kunnen Maar morgen dan En overmorgen En onder het volgende bewind in Nederland Ik was in 2014 in Turkije En daar sprak ik met mensen van de Korazan-partij, Dat is de Piratenpartij in Turkije Dat was een heel leuk gesprek en als ik ze nu spreek, dan zijn ze blij dat ze niet in de gevangenis zitten. Want je weet niet wat er gebeurt na een paar jaar. Nou, als, ik, als ik daar heel even op mag inhaken, want ik vind, dat, ik, vind dat, ik vind dat op zich wel een goed punt. Kijk, je hebt natuurlijk, en dan kom ik denk ook een beetje toe aan de vraag van uh, de, de vraagsteller D66. van D66. De jonge, of de jonge, ja, de jonge sorry, jonge de, de jonge democraten. Houd van acten. Uh, ja, ja, ja, nee, even, even ja, helder gemaakt. Nee. Um, kijk. En je, je moet uiteindelijk als geheime dienst ben je onderdeel van de overheid. En, en je raakt voor, tot op zekere hoogte controle over je eigen data kwijt. En dan is de kernvraag denk ik, bij, als bedrijf maar ook als individu, vind jij dat, die controle, dat je die controle uit handen kan geven? Nou, ja, tot op zekere hoogte wil ik de overheid wel vertrouwen met sommige delen van mijn data. Maar... Het liefst met zo min mogelijk. Want de overheid toont ook aan dat zij bestaan uit een hele hoop mensen. En die mensen die maken fouten. En die mensen die zijn chantabel. En die mensen die, die uh, uh, worden corrupt. En zodoende denk ik dat... Maar dan daar... hoor ik toch een lichte neiging naar nou, nee. Of is dat dan... Nou, kijk, ik denk dat bijvoorbeeld als het gaat om het ongefilterd of het ongeanalyseerd data aan andere mogendheden geven, daar ben ik niet voor als veiligheidskundige. Ik doe met uw welnemen een hele korte ronde, want dat lijkt mij de kernvraag van de hele discussie te zijn. Is de mens geneigd tot alle kwaad? Ja of nee? Ja, ja, absoluut, absoluut. Ja, ik, denk, ik denk dat dat een schaduw werpt over deze hele discussie in de zin van bent u voor of tegen. We hebben, uh, ach het is zo aardig dat de insprekers herkenbaar zijn aan de kleding. U bent van de piratenpartij. Uh, wie bent u? Kom even bijstaan. Nee, ik geef de microfoon niet af. Hallo, ik ben uh, Michiel van de Piratenpartij. en uh, Ik heb een vraag uh, uh, eigenlijk aan alle drie panelleden, maar vooral aan uh, de, de meneer achteraan. Ik ben de naam kwijt. Ja. Um, je gaf net al een beetje aan dat uh, uh, de overheid eigenlijk helemaal geen behoefte heeft aan zo heel veel, erg veel data. Ze willen dat het liefst zo snel mogelijk kwijt. Er wordt ook aangegeven van ja, maar de overheid is eigenlijk niet zo heel goed in het passen op die data. En eigenlijk is die data maar eng om te hebben. Waarom wil, gaat er dan toch in die wet zo ontzettend veel data verzameld worden? En waarom zijn die bewaartermijnen dan toch zo lang? Dank u wel. Ja, we drijven een beetje weg van de stelling, niet min. De vragen zijn belangrijk, we zijn ja. blij met de vragen. Heel kort, uw reactie? Ja, heel, heel kort is moeilijk, want het is, het is een hele goede vraag en ook een belangrijke vraag. Deze manier van werken is eigenlijk gekomen na 2001. We, hebben, we beseften toen dat er allerlei informatie bij elkaar gebracht moest worden. In Amerika was dat heel duidelijk, FBI en de CIA, maar ook... Uh, ...andere organisaties, die hadden allerlei informatie die ze niet deelden. Uh, daarnaast uh, was er ook een grote verandering in het inlichtingenwerk. Vroeger hadden we als vijand hadden we de Russen, ik noem maar even wat. Uh, en daar wisten we van wat ze hadden en wat ja. ze daarmee wilden. Als ze een tank hadden of een onderzeeër, dan moesten we die in de gaten houden. Uh, en dan, we hadden die, die, die doctrine, die wisten we ook wel. Dus als die tank ineens ergens anders stond, je weet, ze zijn nooit alleen, dan is daar wat aan de hand. Eigenlijk He? zegt u wat net nu, eerder gezegd werd in Turkije, de situatie is veranderd. De wereldpolitiek is dynamisch. Ja, het maar ook, op ook, een andere... het, ook het zoeken naar terroristen, want hoe vind je een terrorist? Ja. Nou, die lui die gaan op in een menigte. Ja. Waar wij naar zoeken is uh, patterns of activity. Daar is een bepaalde activiteit. Uh, uh, nou, Stel voor, de, de, de, de aanslag 2001 die is jarenlang voorbereid. Op een gegeven moment ga je terugkijken en dan zie je van... ...oh jongens, uh, ze waren hier in Amerika, maar ze zijn begonnen in Hamburg. Wie zat er allemaal? Wat is er allemaal gebeurd? En, wordt en dan ga je dus in terug te in de tijd en dan ja. maak je het plaatje compleet. Okay. Even heel kort, ik zie jou heel duidelijk ja knikken. Ja, nou ja dus kijk, uh, als het gaat om... Uh, ik ben het dus niet eens dat er al die metadata wordt verzameld... Aan, aan de andere kant, als, als het gaat. We hebben inderdaad niet meer te maken met een vast omlijnde heldere vijand. En als, als dienst moet je dus wel de mogelijkheid hebben. En dat duurt soms even. Om bepaalde. Eh, ...puzzelstukjes in die puzzel te kunnen leggen... ...en dan heb je dus wel de beschikking over die data nodig... ...en dat kan even duren. Ik, ik, ik ben er een beetje windfaan, hè? net hoorde je nou, ik, ik hoor nu ja. Nou, nee, ik ben veiligheidskundige... En, de, ik geef, ...en ik geef als veiligheidskundige, analyseer ik... ...wat er nodig is om als geheime dienst goed te kunnen functioneren. En ik voel het duivelse dilemma wat, wat er opgesloten en het, is... ...en waarom dat u zit. Laatste woord, want we willen naar de volgende stelling... Nou, we hebben het over de vijand en wie dan de vijand is. Maar op het moment dat jij niet meer als journalist je bron kan beschermen vanwege deze wet... dan zou je ook het punt kunnen maken dat er een nieuwe vijand bij is gekomen. Dat zijn je eigen veiligheidsdiensten. En, ja. uh, de veiligheidsdiensten, als ze een advocaat of een journalist zouden willen afluisteren... dan moet daar een beslissing van de minister aan vooraf gaan. En van de rechtbank in Den Haag. Dus dat is niet zomaar van laten we deze advocaat is. Geen sprake van. Nee, het gaat erom dat de verdenking toezicht... is in een uh, omgeving op die manier dat zijn dus buurman daarmee ook afgeluisterd kan worden en iedereen is journalist. En dat gaat nog verder, want uh, op het moment dat je uh, iedereen zijn communicatie in zijn huis over zijn internet uh, beschikbaar stelt aan de overheid, als daar een reden voor is, met, via, via een, een uitspraak van een rechter, dan uh, kan niemand meer veilig praten in zijn huis en ook niet kritisch zijn naar zijn eigen overheid. Als je nu kijkt naar de volksvertegenwoordiger in Catalonië bijvoorbeeld, uh, daar. Zijn de volksvertegenwoordigers in de gevangenis gezet? Ja. Kan je daar nog vrij praten met elkaar? Ik, eh, ik, ik voel dat we het hart van het debat eh, beginnen te vinden. Dat, eh, mensen thuis, dat loopt veel goed. We hebben nog meer stellingen die ik graag aan u voor wil houden. Ik verzoek eh, om stelling 2 eh, zichtbaar te maken op het scherm. En lees hem met veel genoegen aan u voor. Misschien is het wel goed dat ze getoetst worden. Bedrijven moeten zich ook aan de wet houden. Daarbij doe ik een appel op u alle drie om die bedrijven in uw betoog ook in het zicht te houden. Want dat is een van de dingen waar we vanavond natuurlijk heel scherp naar willen kijken. Mm -hmm. Bedrijfsleven die hebben DD-DOS-attacks. Uh, ik zeg het maar even als leek. Uh, daar gebeurt heel veel. Uh, geheimen worden verkocht. Prijzen worden doorgegeven. Uh, ik begin nu weer. Ja, nou ja, goed. Kijk, voor, voor mij is het helder. Um, het, misschien is het wel goed dat ze getoetst worden. Nee, uiteraard niet. En dat zeg ik ook als zelf als ondernemer. Ik bedoel, ik wil absoluut niet dat een geheime dienst mijn uh, bedrijfsgeheimen gaat toetsen. Of gaat toetsen waar ik mee bezig ben. Zeker niet voordat ik iets bijvoorbeeld uh, publiceer of wat dan ook. Nee, dus ik ben, uh, ik ben het in die zin absoluut niet eens met deze stem. Nee, maar... Ik vind het prima om de wenselijkheid hier kenbaar te maken, maar we hebben het nu over een hart gegeven, de intrede van een nieuwe wet, ja. waarbij dit uh, mogelijk wordt, dus uh, ondernemers, goed u, uh, uh, Big Brother kijkt met u mee. Nou, of zegt u, deze wet heeft voldoende waarborgen in zich, waardoor dat niet gaat gebeuren? Nou, dan kom, ik, dan kom ik terug op... Hè, die, nee, ik, wat mij betreft heeft, heeft deze wet niet genoeg waarborgen Kijk, dat is een... om, om dat te garanderen. Ja, en dan spreek ik even over de Piratenpartij heen. Uh, want u had het oh, net met het hele scherpe voorbeelden. <laughs> uh, als ik denk aan journalistiek, als ik denk aan advocatuur, ambachten die extra bescherming hebben. Uh, hoe zit het dan daarmee? Het sluit zich hierbij aan, zeg we? Ook die moeten op hun hoede zijn of gaat deze wet die extra waarborgen geven? Deze wet is alle verbeterde versie van de, van de WIF 2002. Okay. Er is meer toezicht, er is beter toezicht. Maar eh, bedrijven horen zich aan de wet te houden. Maar dat is niet eh, voor de inlichting, dat is voor de politie. Dat is dus, denk ik een heel scherp onderscheid. Je zegt politie en justitie hebben opsporingsbevoegdheid, die zijn op zoek naar misdaad. Dat is niet uh, hetzelfde als veiligheidsdiensten. Je zoekt. Op, de, ja, wel zeker. De, de, de Algemene Inlichtingenveiligheidsdienst en de Militaire Veiligheidsdienst. Uh, kunnen heel gericht zoeken naar waar dingen misgaan. op hun vakgebied. Als dat het door, over staatsveiligheid gaat. natuurlijk. Daar zijn ze voor en Dat daar doen ze mm het -hmm. werk in. Net zoals dat de politie gericht kan rechercheren naar, ja. uh, naar misdrijven en zo. Ja. Uh, uh, dus in die zin. Uh, maar ik vraag me af of, of deze wet nou. het instrument moet zijn om. Bedrijven in het gereel te houden. Je moet bedrijven in het gereel houden. Uh, maar daar zijn andere middelen voor, dat doe je met de politie. Maar je ja. maakte net het punt van uh, Dedos-aanvallen. Ja. Uh, we hadden dat vorig weekend, was dat of uh, geloof ik? Ja. Dat, ja. pas geleden. Jonge dat, van 18 dat, 18 de, jongen van jaar. Student Studenten Tilburg, als ik ja. jaar. De eerste reactie is een jongen van 18 jaar. Mijn eerste ja. reactie is: zijn die bedrijven echt door een Dedos aangevallen? Of was daar iets anders aan de hand? Hoe transparant is dat proces? Van, van, van wat is daar aan de hand en is die jongen van 18 misschien één bedrijf gehackt of heeft hij ze allemaal of, uh, gededost of heeft hij ze allemaal gedaan of was, was er ergens gewoon een storing ik weet het niet ik denk, dat de een... ik denk dat de kernvraag in het kader van dit politiek café zou moeten zijn uh, heeft die wet daar op enige mate invloed op zou die wet preventief iets gedaan kunnen hebben door een nauwe samenwerking met politie tussen de veiligheidsdiensten of staat het, is het volledig losgezongen van elkaar ik... ja wat mij betreft staat dat los. Het staat los van elkaar. Los. Dan is het denk ik ook niet relevant om deze voorbeelden, hè, want dan komt er ruis uh, op, uh, op de lijn. Uh, sorry, we hebben een vraag. Uh. Wie bent u? Goedendag. mijn naam is Arend Glas. Uh, ja. nou, ik, heb, ik wil eigenlijk wel op deze stelling ook, uh, ook even doorpakken, want er wordt natuurlijk gevraagd of uh, bedrijven zich aan de wet moeten houden, wat me vast vanzelfsprekend lijkt. Ja. Maar uh, ik denk dat de opmerking moet zijn, de, moet de overheid zich ook aan de wet houden? En ik denk dat dat op dit moment uh, de vraag is of ze dat wel doen. En of ze niet veel en veel te ver gaan. Um, kijk, de overheid heeft ook een bepaalde zorgplicht richting, richting zijn burgers. En een stukje privacy wat geboden moet worden. Vrijheid van vergadering, vrijheid van meningsuiting. En um, op dit moment wordt er gewoon met de knon op een mug geschoten. En de vraag is hoe zinvol het is. ik denk dat... het dat de hele sleepwet dat, dat dat gewoon een schandalige manier is. Ik bedoel, als we vr, toen vroeger het boek 1984 uh, uitkwam, uh, Toen heeft iedereen daar heel hard om gelachen. Ik heb hem ooit van mijn lijst uh, moeten lezen. Nou, er werd echt gezegd, nou, het is echt Dat de, de kan nooit. En uh, science fiction. Nou, ik bedoel, we zijn daar al. En deze wet gaat er nog bijna overheen. Ja, en we zijn misschien al verder. Dus he, he, he, mijn vraag is, ja. waar houdt dit op? Ja, ja en ik hoorde, ik hoorde je ook zeggen, de overheid... Uh, de stelling dwingt ons natuurlijk een beetje om naar, naar bedrijven te kijken. Maar mm -hmm. we zijn natuurlijk ook blij met vragen. Je ziet dat het enorm leeft, ook hier ja. in Groningen. Uh, wil jij daar kort op reageren? Ja, natuurlijk. Uh, nou ja, kijk, uh, die. Een George Orwell 1984, briljant boek natuurlijk. Het stond op en, een, ook op onze lijsten. En, en, generatie zijn. en, en, en ja. ook denk ik wel een, uh, een inkijkje in, inderdaad, als je zo'n overheid te veel zijn gang laat gaan. Wat, gebeurt, wat kan er dan gebeuren? He, je, hoeft dan, je hoeft maar naar voormalig Sovjet-Unie te kijken of naar Noord-Korea. Dan zie je dat soortzelfde, uh, ook dat soort uh, praktijken. Maar als het nou gaat om... Uh, uh, Heel kort. Ja. ja, ja, sorry. Als het dan gaat nou, waar houdt het op, Daar moeten we zelf verzorgen. En die overheid is inderdaad een potentieel gevaar. Want die overheid is niet een gezichtsloos bureaucratisch monster, soms wel. Maar heel vaak bestaat die ook uit personen. En die personen die zijn... Uh, okay ja die, kunnen, die zijn ook niet die zijn ook ik geneigd tot duwen, alle kwaad die zeggen nou ja geneigd tot alle kwaad ik denk de overheid heeft natuurlijk ik heb jou een liedje horen zingen over, over bevingen in Groningen ik wil toch ook graag even weten waarom dat je dat naar voren haalt maar je ziet in het dossier Groningen dat daar soms ook wel eens verkeerd gecommuniceerd wordt of misschien de overheid ik vraag mij af ja. dat, is een, dat is een hele concrete vraag ik vraag mij oprecht af of minister-president Rutte het belang van, in zijn takenpakket van volksvertegenwoordiger hoger weegt. Of het belang van uh, bedrijven als Shell en Exxon hoger weegt. Ik heb niet het gevoel dat hij volksvertegenwoordiger is. En daar heb ik hem wel voor daar neergezet met z'n allen wij in ja, Nederland. Ja. Maar in relatie tot de wet. Want daarvoor zijn we uh, hier gekomen. Ja. Zou de, de invoering van deze wet uh, bijvoorbeeld eerder inzichtelijk hebben gemaakt. Voor het Groningen Volk en het hele Nederlandse publiek. Dat er... Uh, ...beslissingen zijn genomen die misschien... ...als gokken met levens gekwalificeerd kunnen worden. Ja, nou dat deed ik inderdaad. Uh, suggereerde ik in ja, maar de... zou die wet dat... Het punt is... ...wij bepalen op 21 maart of daar een grens is of niet... ...en dat doen we bij landelijke verkiezingen... ...en dat doen we op elke dag als we besluiten thuis op de bank te blijven zitten... ...of naar buiten te gaan en zeggen we trekken daar een punt. En dat deze wet is wel een soort punt waarin je niet meer terug kan. Want we gaan nu data verzamelen. Die delen wij met buitenlandse veiligheidsdiensten. Ja. We gaan een DNA-databank optuigen. Die informatie gaat niet meer weg. Ja. Dit is wel een point of no return. Kijk, vanuit de veiligheidsdiensten is een soort van charme offensief Als je naar Buitenhof kijkt of het zie hè, uh, je... Ziet allerlei, we, we hebben hele goede dingen gedaan opeens, blijkt recent. Dat komt over het voetlicht. Het lijkt, uh, maar je hoort ook dat de overheid ja, twee gezichten heeft. Aan de andere kant uh, gaan ze ook wel eens een scheve schaatsen... Uh, ja, nou, ik, Natuurlijk moet de overheid ook in de gaten gehouden worden. Daar hebben we een goed democratisch proces voor. Ik ben dat uh, met de vorige sprekers helemaal eens. Uh, maar deze wet is een verbetering van de wet die we al hebben. Het is ook meer toezicht op praktijken die we eigenlijk al lang doen. Nou ja, dat is een ja. punt wat je bij voortduring hoort. Ik ben een leek, daarom ben ik ook ingehuurd om met de specialisten te praten. Maar een van de dingen is: via digitale kanalen doen we dit al. Dit is in feite alleen bijschakelen naar moderne ontwikkelingen. Ja, Ja. Ja. Ja, dit, ja, is, nee, dit is wat. Ik zie dat er in de zaal grote zijn. Dat is mooi, dat betekent dat we nog veel te bespreken hebben. En met uw welnemen gaan we gauw naar de derde en laatste stelling voor de pauze. Die, als het goed is, nu op uw scherm thuis en ook hier gaat verschijnen. Bedrijfsgeheimen hebben toch niet meteen wat met terrorisme te maken. Ja, de vraag is hier is naar de vermeende causaliteit tussen uh, bedrijfsgeheimen enerzijds en terrorisme anderzijds. Is dat een vergezocht verband in uw op optiek? Of uh, moeten we dit verwijzen naar de, uh, het land der Fabelen en James Bond? Nou ja, goed, uh, je hebt ook criminele bedrijven. Uh, organized crime, uh, dat zijn ook organisaties die zich met criminaliteit bezighouden en als eindproduct een illegale dienst of product aanbieden. Uh, dus in die zin, hè, bedrijfsgeheimen kunnen met terrorisme te maken hebben. Hebben dat natuurlijk in de meeste gevallen niet. En, hey, en daar ga ik u en, toch onderbreken. Want ik denk dat we in de definitie heel helder moeten zeggen. Een criminele organisatie is geen bedrijf. Uh, laat, laten we inzoomen op uh, bedrijven. Criminele organisaties hebben we al vastgesteld door de politie en justitie onderzocht. Klopt. Uh, we hebben het nu over bedrijven. En, en zodoende, hè, om, om ja. dat onderscheid dus juist te maken. Zodoende denk ik dat... Uh, ...bedrijfsgeheimen niet, ja, niet, of bijna nooit met terrorisme te maken hebben. En uh, ja, dan, dan, dan kun je dus ook weer kijken van, ja, is deze wet in die zin niet, nou, het werd ook al even net uh, uh, genoemd in het publiek, schieten met een kanon op een mug. Ja. Uh, als advocaat van de duivel, waar ik deels ook voor ingehuurd ben, als je vlieglessen verkoopt, ik denk aan de Twin Towers... Als je kunstmes verkoopt, ik denk aan het zelfmaken van bommen, uh, en je hebt in de data teruggezocht en je hebt patronen ontdekt, zou het dan nuttig zijn om te zeggen van ja, wacht eens even, dit kwalificeer je misschien niet als bedrijfsgeheim, want los van elkaar zijn dit elementen die je niet uh, zou, uh, uh, zou uh, aan, of duiden als criminele activiteit, mm -hmm. maar opgeteld, versmeerd over meerdere bedrijven, leidt dit tot het maken van een bom of tot het invliegen in de Twin Towers. Ja, ja, kijk, dat, dat zijn dingen die kunnen gebeuren. Hè, en en ik, ik vraag me alleen af uh, in hoeverre uh, de, de nieuwe aanvullende bevoegdheden van de diensten... Uh, uh, ...dit in verdere mate kunnen voorkomen dan dat ze dat nu al kunnen. Ik probeer me te verplaatsen in de kijkers thuis en de mensen hier, uh, als Leek zelf ook zijnde. Is het nou zo dat je zegt van, stel dat je kunstmest aanschaffen wil opsporen... ...en je gaat deze wet met instemming tegemoet treden. Je hebt het moord ik eens tegen, dus ik wil jouw mening daar graag over hebben. Is het dan zo dat je zegt, ja, maar vanuit die gedachte zou ik die wet omarmen? Uh, dus ik kan zoeken naar patronen wat verspreid is over meerdere legale bedrijven... ...wat als uiteindelijk resultanten heeft een criminele activiteit of terrorisme. Dat, dat, ja, dat zou een voordeel kunnen zijn. Wat we hebben we gezien uh, met de aanslagen de afgelopen jaren... ...is dat van alle mensen die uiteindelijk gevonden zijn, er al aanwijzingen waren. Dat ze al in het vizier waren van, uh, van onze diensten. En dat met de al beschikbare informatie uh, onvoldoende is uh, doorgepakt en, en gezocht en, uh, en uh, gereciseerd. De rationale achter deze nieuwe sleepwet, de onderdeel van uh, de Wet de Inleging en Veiligheidsdiensten... ...is om dan maar meer met meer informatie misschien ze wel te kunnen vinden. Maar we hadden de data al. Dus, dus jouw betoog is, doe iets uh, nuttigs ga, met die data. Je ja, gaat gericht rechercheren op de aanwijzingen die je al hebt, in de plaats van die berg data die we nu hebben, nog groter maken. Want met die kleine berg wist je ook wel niet te vinden of ze erin zaten. Maar je had die data wel. Nou ja, dan kunnen we ook gerust slapen als ik advocaat van de duivel ben, als er toch niks mee gebeurt. Nee, hoor. Nou, ik, word minder, ik ga minder gerust slapen als al mijn privécommunicatie op straat ligt. Ja, ik denk dat voor heel veel geld, dat weet ik niet. Uh, ik, ik denk dat er hier wat dingen door elkaar gehaald worden. Ik, ik hoor dit argument vaker. Uh, van ja er waren allerlei zoals de kreet tegenwoordig is ze stonden op de radar van de politie of de inlichtingendiensten en toch is het gebeurd dat is wat anders uh, als je beseft dat bijvoorbeeld uh, Engeland meer dan 20.000 mensen in de gaten moet houden Frankrijk meer dan 30.000 als ik een concreet voorbeeld aanhaal Anis Amri die met een vrachtwagen een kerstmarkt is binnengereden die man stond inderdaad al lang op de raden van inlichtingendiensten en politie hij heeft zelfs vastgezeten al voor, voor geweldsdelicten men wilde hem uitzetten uh, maar dat ging niet um, het was, het was een gegeven moment ook zo dat de man uh, hij was geradicaliseerd, hij uitte bedreigingen en dergelijke maar het oordeel was van ja maar hij heeft nog geen baard en hij drinkt nog alcohol en uh, hij gebruikt nog verdovende middelen toen hij doodgeschoten werd in Milaan in toen zijn er dus inderdaad sporen van alcohol en verdovende middelen gevonden en het oordeel was van ja in de gaten houden maar nu gebeurt het nog niet, jammer het gebeurde wel dus dat is wat anders dan, dan uh, naar netwerken zoeken en naar activiteiten zoeken van terroristische organisaties. Het is inderdaad anders, maar uh, wat er gezegd wordt is van, er er niet effectief met de data omgesprongen. En als er dus meer data verzameld wordt, wordt de kans op klungeligheden nee, nog maar groter. Nee, er wordt steeds beter met de data omgesprongen. We okay. hebben ook moeten leren na 2001 ja. en een hele grote berg en maar steeds meer informatie... Je moet het opslaan, de opslagcapaciteit, dat wordt, wordt idioot. Je moet, je moet spelden in, in heel veel hooibergen zoeken. Ik snap het probleem. Maar er zijn algoritmes die we al verbeterd hebben. In Vindicant hier in Groningen, waar we zijn neergestreken met uh, Politiek Café, wordt er uh, heel veel meegedebatteerd en gedacht. En uh, af en toe komt ook iemand naar voren, wie bent u? Uh, Guido Siebel, uh, ik heb een vraag aan Robert. Uh, je gaf uh, net uh, in de vorige stelling uh, gaf je aan. Uh, van ja, de, uh, de toetsingscriteria om die gegevens te raadplegen, die zijn vri vrij streng. De uh, ja. rechtbank moet er onder andere naar kijken. Maar als ik dan een voorbeeld bedenk. Een uh, aantal jaar geleden waren de broertjes Ruben en Julian vermist. Uh, die zijn toen met behulp van uh, camera's van die, die langs de snelwegen staan opgespoord. Camera's die geplaatst zijn met de belofte dat ze niet voor opsporingsdoeleinden gebruikt zouden worden. Nou vind ik het een hartstikke goed uh, initiatief natuurlijk. Uh, dat, dat uiteindelijk uh, er een zoektocht naar die kinderen wordt opgezet. Uh, uh, dat daar gelaten. Maar uh, er, er gaat natuurlijk, uh, je, je begreep je op een geleidende schaal. En waar nu die rechtbanktoetster is zie ik zomaar gebeuren dat die over tien jaar ook overbodig wordt geacht. Ik denk, ik denk dat deze vraag, dank, dat deze vraag paradox of laten we zeggen dubbele, het goede ja. en het kwade, ja. iedere keer, en degene ja. die daar het meest mee worstelt, jij werd geadresseerd, krijg hem ook, maar dat ben jij, want je zit in het midden. Wat, ja. wat is jouw reactie op de vraag? Nou ja, kijk, dit is, dit is denk ik een heel goed voorbeeld waarbij, waarbij uh, zeg maar, wetten die worden aangenomen om één probleem op te lossen worden nadien worden gebruikt om een heleboel andere problemen ook op te lossen en, en je, je, je bent dus ook als burger afhankelijk van wat een volgende regering doet of een regering na de volgende regering en en ik denk dat met dat in, in gedachten moet je eigenlijk heel argwanend tegen die overheid staan en zeggen, ik geef jou niet meer dan dat je absoluut noodzakelijk hebt. Maar hier wordt heel duidelijk gezegd, er is toch een loopje met de burger genomen. Ja, maar dat... Want het is ingezet voor een ander doel. Het was ja. een doel wat we kunnen uh, ja, billikend, en... maar voor hetzelfde geld... En de slippery slope, het ja. hellende vlak wat gezegd wordt, het wordt al. Allemaal... En dat, dat heb je ook met de met de automatic license plate recognition. Die, die, die data die gaat. Dit gaat nog te boven. Ik ben eenvoudig voor dit. kentekenlezer Die data die was eerst alleen maar voor, voor opsporingsdoeleinden. En, ja. en binnenkort gaat hij gewoon naar de Belastingdienst. Of hij is al bij de Belastingdienst. Oh ja, ja dan, dan merk je dus dat, dat uh, uh, diensten, overheden ja. steeds meer doen met die data. Die van jou is. En ik meen nu dat de Piratenpartij staat te glimmen van genoegen, want dit is waarschijnlijk het kernargument waarom u zegt: van, uh, bezint eer begint uh, Nederland. Dat, uh, hij zegt verstandige dingen, ja. Ik hoop dat veel mensen vanavond luisteren naar wat Bart te melden heeft. Het, het essentie zit in de laatste zin: het is jouw data. Jij rijdt straks met je auto ergens naartoe en daar heeft niemand iets mee te maken. Rij je te hard, rij je door een rood licht, dan wordt het een andere discussie maar het is jouw data en dat geldt ook voor wat ik op dat internet type, mijn data. Op het moment dat er een verdenking is, dan kan je gericht iets doen tot die tijd afblijven, mijn data. Ja, ja en ik kan me voorstellen, want de vraag werd natuurlijk geadresseerd aan jou en daar eindigen we natuurlijk ook mee. Ik kan me voorstellen dat dit bij heel veel van de mensen thuis en hier in de zaal natuurlijk ja, ook een beetje schuurt en wringt. Ja, ja wat ik ja. zit te tikken. Ja. He, ik heb misschien geen geheimen, maar ja, welk mens is zonder geheimen? En uh, ook als het geen geheim is, waarom zou het op straat moeten liggen? Ja. En Wat gebeurt ja. ermee? Het, het, het, is, het is een heel vervelend dilemma. Uh, de, de behoefte van het individu, de behoefte van de gemeenschap. Uh, de, de, uh, de veiligheid van de gemeenschap. In hoeverre mag die de, de vrijheid van het individu aantasten en, en vice versa. Uh, ik ben het helemaal eens met, met, met die stelling. Uh, ik denk dat er, dat er heel duidelijk toezicht nodig is en nodig zal blijven om te zorgen dat zaken niet misbruikt gaan worden. We hadden het over, we hadden het, over het verkeer. Als ik die metafoor doortrek, dan zeg je in het verkeer altijd bij twijfel niet inhalen. Zou dat misschien voor deze wet een goede zijn? Of, ja of nee? Ja. Ja? Ja? ja. Oh. Nee? Okay. Ja, de glazen spraakwater zijn weer gevuld hier in Groningen. Als ik af moet gaan op de discussies hier in de zaal, dan kan ik niet anders dan vaststellen dat dit een thema is wat leeft. En waarbij ook nog heel veel vragen opgelost moeten worden. En gelukkig hebben we daarvoor nog enige tijd hier op Vindicat. Welkom terug bij de uitzending Politiek Café. Vandaag neergestreken in Groningen in de zaal van Vindicat op de Grote Markt. Er gaat niets boven Groningen, dat hebben we wel gemerkt. Spraakwater is er ook voor u. En we hebben nog een uh, drietal stellingen te gaan. Want er blijven vragen reizen. Moeten we straks voor of tegen de wet stemmen? Dat is eigenlijk de kwestie waarom we hier bijeen zijn. Met uh, drie mensen, niet drie gelijkgestemden. gestemden. Het is een, uh, daadwerkelijk een debat. Eén iemand in ons midden, die weet het nog niet. Althans, die zit in het midden. Uh, dan hebben we iemand die mordicus tegen de wet is. En die zegt... Uh, ja, uh, pas op burgers, want uh, de mens is geneigd tot alle kwaad. Ik vat het maar even uh, samen. En iemand zegt, ja luister eens even, deze wet zit eigenlijk heel goed in elkaar. Er zijn voldoende waarborgen en het geeft extra middelen om onheil vooraf preventief op te lossen. Waardoor we in een veiliger samenleving zitten. Uh, ik weet het niet, maar ik hoop met u dat we dadelijk meer gaan weten. Ik vraag... Uh, ...nummer 4 naar voren te brengen. Bedrijven hebben ook het recht, en weg was een stelling. Klinkt een beetje juridisch, de noodzaak om bedrijfsgevoelige informatie... Privé te houden. En vandaag, hè, u weet, er zijn twaalf bijeenkomsten in het land, Politiek Café. Willen we ook met name een beetje inzoomen op het bedrijfsleven. Uh, mensen die een bedrijf hebben en nu kijken, willen graag van u weten. Moeten wij als bedrijf ja of nee stemmen? Uh, mag ik jou als eerste vragen om op de stelling in te gaan? Ja, natuurlijk. Uh, nou ja, goed, ik denk dat elk bedrijf uh, wel een bepaalde noodzaak ziet om zijn eigen uh, bedrijfsgevoel... En, en je ziet denk ik wel dat met deze wet uh, de, de, de mogelijkheden dat grotere sleepnet uit te gooien en meer data te vergaren uh, een risico voor, kan vormen dat die data ook uh, terecht komt bij de diensten. Ja. Dus in die zin, ik, ik, ja, ik vind ook op wat dat betreft deze wet een, een, een, een risico voor. Okay. We gaan ons te proberen te verdiepen in dat je ondernemer bent. Je bent uh, in het zweet als aanschijns dagelijks een boterham aan het verdienen. <laughs> je bent hier mogelijk helemaal niet mee bezig, want je wil je producten afzetten. Is dit nou iets waar je als bedrijf uh, echt, be en ik kijk toch even naar jou. Ik, uh, echt beducht voor moet zijn dat Big Brother is watching you, dat er meegekeken kan worden? Wat voorheen niet kon door deze wet. Waardoor dingen van jou op straat liggen. Ja, de Nederlandse overheid probeert uh, Nederlandse bedrijven te beschermen. Daar werken de en MIVD aan mee. Ja. Uh, er zijn genoeg buitenlandse piraten op de kust. Um... <coughs> ja, die mag je maken. Die bent niet de eerste. piratenpartijen. piratenpartij de een probleem. Uh, maar, maar wij zijn landpiraten. We zijn ja, van de goede soort. Uh, ja, zeg Maar... Ja, er zijn, er zijn inderdaad veel kapers op de kust, die Nederlandse eh, Nederlands bedrijven, ook kleine bedrijven. De Duitsers schatten in dat zij jaarlijks 30 miljard euro verliezen. Ah. Kleine bedrijven, niet de ja. grote, de kleine bedrijven door spionage. Daar moeten we wat tegen doen. En, daar, en Kun je eh, dat handen en voeten geven? Hoe gaat dat dan? Als ik een klein bedrijf ben, hoe, hoe verlies ik dan geld? Kun, kun je daar een voorbeeld mee geven? Uh, uh, ja, uh, als, je, als je wat uitgevonden hebt en dat ligt ineens uh, ergens anders uh, uh, uh, mooi voorbeeld, jaren geleden, uh, de Concorde, kent iedereen uh, De Russen hebben die plannen gestolen, de Tupolev 144 Die kwam eerder uit notenbenen dan de Concorde uh, In 2012 is er een Chinees uh, in, in Iowa in een graanveld gearresteerd die stond gaatje, die zaadjes op te graven ja. om mee te nemen naar, naar China. En dat had hij ook al een paar keer gedaan. Nou, dat soort dingen. Zaadveredeling in Nederland, ook heel belangrijk. Ik herinner me een geval waarbij een speelgoedfabrikant in Amerika eh, kleine vliegtuigjes aan het nabouwen was op een schaal die zo duidelijk was dat andere landen in het echt die vliegtuigen na konden bouwen. Ja. Daar waren ze zich niet van bewust. Ja, de, de goalkeeper, dat is een Nederlands systeem tegen inkomende raketten en dergelijke op schepen. Uh, en de Chinezen hebben daar een variant op En dat is uh, reverse engineered Wat hebben de Chinezen gedaan? Die hebben duizenden offertes aangevraagd Ook aan uh, leveranciers uh, Ja we willen graag dat schroefje En we willen dat onderdeeltje En die hebben dat ding reverse engineered Nou die hebben er nu ook een Wijkt iets af van de Nederlandse En wat gaat die wet ons helpen? En met name die ondernemer om dat te voorkomen. Want er is geen rechtgeaarde ondernemer die nu kijkt. Die denkt, ik wil een buitenlandse mogelijkheid helpen uh, via mijn bedrijfsvoering dat om snode plannen te dat ontwikkelen. Dat AIVD en, en MIVD goed hun werk kunnen doen. Dat, daar gaat het in feite om. Maar in de aard gaan zij niet die ondernemer waarschuwen. Zij gaan op Jawel. afstand kijken. Ook ah. de AIVD uh, steunt zelfs... Uh, uh, voor Nederlandse staatsveiligheid belangrijke bedrijven, mm -hmm. ja. maar je kunt zelfs naar de IVD website gaan en uh, uh, uh, uh, plannen downloaden van hoe ga ik bedrijfsspionage tegen. Ja. We zitten hier in Vindicat in Groningen, als gezegd, Politiek Café, en er zitten hier uh, studenten die straks grote bedrijven gaan runnen, althans daar dromen ze nu van, ik zie ze ja knikken. Uh, is de IVD dan een bondgenoot in het, in het voeren van een beter bedrijf? of Zou je dat bijna kunnen absoluut, zeggen? absoluut. Ik denk dat jij gruwelt van die gedachte, of dat je zegt dat is een valse voorstelling van zaken, Johan. Uh, ja, mijn naam is Rico. <laughs> ja. um, er worden wat voorbeelden gemaakt van vliegtuigen. In 2009 is het Pentagon gehackt. En ze zeiden, nee, nee, nee, dat zijn niet de plannen van de Joint Strike Fighter, hoor, die, die daar weggehaald zijn. Nee, nee, geloof het maar, dat is echt wel veilig, die data bij ons. Zes jaar later heeft China een vliegtuig gemaakt dat er echt spitting image van is. Dus daarin... Uh, uh, Wordt het voorbeeld van, van, van, van zich niet gedragende veiligheidsdiensten uh, geïllustreerd? Nou, ja, ze hebben zich niet goed gedragen, duidelijk. Ja, ja en uh, wat je moet doen, dus, is uh, waarborgen maken. Aan de ene kant, dat is waar, goed toezicht. En, uh, maar dan moet je ook een toezichthouder, die niet, uh, uh, moet je een toezichthouder inrichten die niet rapporteert aan dezelfde minister als waar de diensten onder vallen. Dan krijg je een slager die zijn eigen vlees kleurt en dat is de situatie in Nederland. Je moet een onafhankelijk toezichthouder hebben die ook het mandaat heeft om te zeggen hier een grens en die ga je niet overheen minister. Maar mag ik dat vertalen dat je zegt van de mensen die nu proberen stemadvies uh, te krijgen of die nog een mening moeten bepalen. Dat je zegt van de huidige wet heeft onvoldoende waarborgen waardoor... Uh, ja, nou daar begon ik mijn verhaal ook mee ik ben niet tegen een goede wet ik ben voor een goede wet en ik ben voor goede veiligheidsdiensten ik denk dat ze een plek hebben in, in, in, in het bestel van Nederland maar deze wet is niet goed genoeg dus stuur Rutte en zijn uh, collega's ja. terug om een betere ja. wet te maken met betere waarborgen laten we een gedachte met elkaar doen we geven jou de pen je mag een addendum schrijven op de wet hoe zou die eruit zien? nou een onafhankelijk toezicht op dit punt van toezicht hadden we het net eventjes over ja. een onafhankelijk toezicht houden die het mandaat heeft, ook om harder aan grenzen te zeggen. Hè, dit, verder dan dit gaat niet. Dat niet alleen. Er is ook een toetsingscommissie aan de voorkant. Ja. En je, je gaf net aan, uh, daar komen rechters aan te pas. Ja, wel van professie, maar niet via het juridisch systeem. En daar zit ook iemand uit het vak, uh, vakgebied in. Ja. Uh, meneer uh, Prins is daarin gekozen. Uh, op voordracht... Ja, wacht even, niet iedereen kent meneer Prins, hè? Is... Uh, VVD'er. Ja. Oké, okay. nee, van, van Fox voormalig. Dat klinkt, van, nee, nee, daar kom ik op. Clinton. Iemand, iemand, iemand die weet yeah. waar die het over heeft. Ja, pardon. Ja, ja. Ik, ik, ik zeg het verkeerd. De voorzitter van de commissie van, van de Binnenlandse Zaken. Just. Die deed een voordracht van specialisten uit het werkveld. En Roland Prins is een van die mensen die daarin gepromoot werd. Van, die willen we heel graag. Een oud-AIVD'er en iemand uit het commerciële bedrijfsleven. U noemt het een specialist. Bart Jacobs is daar, zou je kunnen zeggen, een betere specialist Maar ze hadden er eigenlijk drie moeten noemen. En dat hebben ze niet gedaan. En als je nou kijkt naar wat de geschiedenis is van de voorzitter van die commissie, die meneer van de VVD, ik kom even niet op zijn naam. Die was uh, de groothandel in reclame toepassingen geloof ik. Dus ik, ik weet niet precies waarom Roland Prins daarin uh, naar voren geschoven werd, maar ik zou het punt willen maken dat... Ben er even los, los, los, los van de poppetjes. Jij zou zeggen, als ik de pen zou hebben en ik zou mogen meeschrijven aan de wet dan zou ik op dit punt uh, een toevoeging willen hebben, onafhankelijke commissie die stevig toetst. Ja. Is dat dan iets wat, wat, wat jou zou overtuigen om uh, ja, ook kleur te bekennen? Want voorlopig hebben we nog niets aan je ontfutseld. Nou ja, volgens mij heb je aan mij uh, heel veel ontfutseld. Namelijk dat ik uh, uh, zeker de diensten, de, de, ik, ben, ik zie dat er diensten nodig zijn. De voorbeelden die door Robert werden genoemd, ja, die, die ken ik ook. En dat zijn hele belangrijke voorbeelden waarbij de diensten dus ook uh, het bedrijfsleven kunnen helpen. Uh, ik zie alleen ook dat die diensten, of dat een wet nu, uh, een uitgebreide wet later kan zijn. Ik zie ook dat overheden uh, vaak hun boekje te buiten gaan. En, en daar ben ik heel erg argwanend voor. Dus ik zou, uh, nou ja, kijk, toezicht verbeteren vind ik, een, vind ik heel goed... Maar tegelijkertijd zou ik ook bijvoorbeeld een, een, een, een bepaalde limiet aan, aan hoe lang is zo'n wet geldig. En daarna moeten we weer de discussie helemaal opnieuw voeren. Om te kijken of we die wet nog wel nodig hebben. Want het, het, ja, dat, is een, punt, het dat wet... is een punt wat thuis van leven in ieder geval bij uh, de interview die ja. vandaag leeft. Van is het zo dat uh, mijn bed over grootvader straks nog uh, die gegevens kan terugvinden als ik een bedrijfje zou hebben. Ja, daar, daar heb ik het niet over. Ik heb het erover dat, dat overheden heel vaak uh, iets pakken, een nieuwe bevoegdheid grijpen en hem vervolgens uitbreiden. En, en denken dat ze zich kunnen mogen bemoeien met iets waar ze zich, waarvan mensen vijf jaar geleden zeiden... Joh, hier, heb je helemaal je niet mee te bemoeien. En, en dat, dat is eigenlijk wat ik wil zeggen. Maar goed, we, we hebben straks dat referendum. Maart, ja. het, het ligt om de hoek, zeg maar. Uh, zeg je... Als stap 1 kan ik dit billiken, maar in stap hè, dus ik, ik, ik zeg ja, maar in stap 2 zullen er allerlei toevoegingen moeten komen. Of zeg je nee, zoals het nu voor ligt, is het incompleet en zouden we nog elementen moeten toevoegen of afknabbelen. Ja, dat ja. is wat ik zeg, dat laatste. Dan wil ik nu heel graag weten, wat moet er afgeknabbeld worden en wat moet erbij? Uh, nou, de toezicht moet verbeterd worden. De toezicht? Er moet wat mij betreft een soort van tijdslimiet worden gesteld op uh, uh, hoe lang mag zo'n wet uh, geldig zijn. Ja. Um, ja. Ik vind ook dat, dat het, het ongeanalyseerd naar andere diensten sturen van data vergaard door onze diensten, uh, Ja, dat, dat, ik, ik begrijp dat niet zo goed eigenlijk. Misschien okay. dat daar een, een, wat, wat extra informatie over kan komen. Want waarom zou je dat doen? Want daar, ook bedrijven ja. hebben daar wellicht last van. Ja, dat zijn zomaar een aantal dingen die ik kan noemen. Zou er ook nog een inspanningsverplichting naar de diensten toe moeten gaan? Gij zult, ik noem het maar even, gij zult bedrijven eerder informeren bij onraad? Of is dat... Nou goed, ik weet dat de diensten inderdaad bezig zijn en met sommige cruciale bedrijven regelmatig contact hebben om over het functioneren en bedreigingen voor die bedrijven ja. kenbaar te maken. Ja, dat, dat gaat volgens mij prima. En ik ben daar de dienst ook heel erg dankbaar voor. Uh, dus ja, ik, daar, daar. Maar, ik, maar als je goed goed luisteren, dan, dan, dan zijn we straks een stap terug. Want dan zeg, je, dan zeg je nu nee. Je hebt toch vier elementen nu genoemd. waarvan je zegt. dat kan ik mijn instemming niet. of mijn goedkeuring niet wegdragen. Mm -hmm. uh, Hoe ver lopen we dan achter? Want voordat dit allemaal opnieuw opgetuigd wordt. en aan het publiek wordt voorgelegd. Nou, wij, volgens mij hebben we een wet die nu van kracht is uh, naar mijn weten prima functioneert en en zolang er een nieuwe wet wordt uh, ontworpen uh, ook ook in die zin uh, gewoon door kan blijven functioneren nou ik denk dat je iets van een voorstander hebt gekregen uh, nu zijn uh, nu ah. zijn of een medestanden moet ik zeggen iemand die nee uh, uh, zal zeggen uh, omdat er nog wat aangeveild moet worden uh, Anderen zeggen van ja maar deze wet heeft juist extra waarborgen en die wordt ja, alleen maar gekneed naar ja, nieuwe ontwikkelingen. De bevoegdheden die er al waren worden eigenlijk niet uitgebreid. Nee. Er wordt een DNA databank opgetuigd en uh, misschien doen ze daar nu geen uh, genetisch maar, uh, etnisch profileren op, maar hoe gaat dat in de toekomst dan? Uh, je moet zo'n databank gewoon categorisch niet optuigen. Dan uh, heb je daar ook in de toekomst geen last van. Ze gaan sleepnet-surveillance doen. Je vindt het woord niet leuk, maar dat is wat het is. Ongerichte uh, dataverzameling van iedereen. Dan wordt dan later misschien metadata van gemaakt. Maar in eerste instantie wordt mijn data gefilterd of uh, afgeluisterd. En uh, dat is mijn data. Daar heeft een overheid niet aan te zitten. Het is in mijn huis, op mijn computer. Handen af. Ik zei nu DNA, hoorde ik dat? Ja, God? DNA, ja. Uh, maar is het dan bijvoorbeeld zo... Ik... Proberen we naar de ondernemers die bijvoorbeeld medicijnen verkopen of iets dergelijks. of uh, verzekeringen verkopen op gezondheidsgebied. die uit DNA kunnen destilleren naar deze meneer of een vrouw is extra kankergevoelig. Uh, we gaan hem geen verzekering geven. zijn dat de dingen waar we het over hebben dan? Nou, we hebben het hier over een wet voor de inlichting- en veiligheidsdiensten. Ja. die hebben daar niks mee te zoeken. Nee. Dus als je het wil hebben over een discussie over hoe ontwikkelen we medicijnen. of hoe gaan we om met een DNA-databank. Van, op basis van, van de hielprik bijvoorbeeld dat is een andere discussie, daar hebben we het hier niet over we hebben het hier over onze inlichting en veiligheidsdiensten die Dan, hebben daar niks mee te zoeken dank voor de zuiverheid, want zuiver willen we natuurlijk blijven het gaat erom uh, of u straks wel of niet uh, tegen de wet gaat stemmen ja hier in Groningen, live vanuit uh, ja, met het open hart van Vindicat wordt er stevig meegedacht, er staan weer mensen in de rij om een vraag te stellen uh, wie van u uh, wil als eerste, mag als eerste Inmiddels een oude bekende van de Piratenpartij. U lust er wel uh, pap van, hè? Uh, ja, nou, ik, uh, pr, ik, ik... ben blij met mijn baantje. Ik geef microfoon niet, niet weg. Heel slim, heel slim. Um, mijn vraag is, uh, is als volgt. Um, er wordt een aantal keer gesteld dat de, de, de IVD en de MIVD, de geheime diensten, dat die uh, heel erg goed zijn voor onze bedrijven en dat ze kunnen helpen met uh, spionnenpakken en zo. Nou, dat, dat klinkt allemaal heel cool, maar kunnen ze dat niet nu al? En wat helpt die nieuwe wet nou daadwerkelijk? Want ik hoor niks over dat die nieuwe wet daarbij helpt. Alleen maar dat de AIVD zulke goede jongens zijn. En ik denk nu, eh, dank voor de vraag. Ik denk nu dat het heel goed is om jou hier ook te vragen van... Kun je nog eens heel exact met fileermessen langsleggen en zeggen... Wat is nu precies de uitbreiding en de verbetering van die wet? Uh, in, in wezen gaat het, gaat het niet anders dan het bijhouden van, van de voortgang van de techniek. Het is alsof je zegt van... Uh, ja, je mag de telegraaf afluisteren, maar de telefoon die we al tientallen jaren hebben, die mag je niet afluisteren. Daar gaat het om wat in deze wet ook gebeurt, is dat het toezicht verbeterd wordt. Dan kun je nog steeds Maar even naar thuis hebben. vertaald. Dus ja. je mag nu een digitale telefoonlijn afluisteren. Ik geloof dat we in Nederland ook het meest getapte land ter wereld zijn. Of, of, of, Ik heb dat ook gehoord. Ja, getapt klinkt wat grappig. Ik heb dat ook gehoord. Ja, getapt hier aan de bal is het een verkeerde op een gegeven moment. Maar dat er, er, er, er te veel wordt afgeluisterd. En het enige wat deze wet doet, is dan zeggen van ja, maar het mag nu ook digitaal. Uh, ja, ja, en... Niet te vergeten, het toezicht wordt versterkt. En uh, de wet is trouwens, heeft nog geen ingang gehad. Hij is uitgesteld tot 1 mei. Mm -hmm. um, maar er is nu toezicht vooraf, tijdens en achteraf. En het is ook, er zijn drie toetsingsmomenten. En het is ook bindend geworden. Nou kun je ook nog vragen stellen van: jongens, drie man in elke commissie, is dat nou genoeg? Hey, ik, ik vind dat kun je hele... dat toelichten bindend? Dat klinkt op mij als leek, en misschien thuis ook, ja. dat iemand uh, nee kan zeggen. Stop. Ja. Nee, en nee is drie nee. keer. En dan houdt het op. En ik wil nog wel even zeggen: er zijn ook, je, hebt, je hebt dus die, die, die, die uh, toetsingscommissie uh, inzetbevoegdheden vooraf. Ja. Je hebt de CTEVD, die commissie toezicht op de veiligheidsdiensten. En je hebt ook nog de CIVD, waar parlementariërs in zitten, okay. die ook nog een keer. Hun gedachten achteraf, weliswaar. Al die letters duizenden nou, mij als leek. Commissie ik, stiekem. Ik, commissie stiekem, ja. die is in de Tweede Kamer, ja. die, die kennen ja. we en, en ook net ja. voor die, oh, we hebben het net over die journalisten en die advocaten gehad. Ja. En dat gaat naar de rechtbank daarna. Dus dat ik. is het justitiële apparaat. Het punt met, met journalisten is dat je als je dat doet, dat je, je moet registreren als journalist. En wat je niet doet als journalist is zeggen, ik ben journalist. Want dan ben je juist degene die gaat in de gaten houden wat die praat met interessante ik, bronnen. Ik zou u liefkozend vakidioten kunnen noemen. <laughs> uh, en ik probeer toch voor mezelf een begrip te krijgen en grip op de situatie misschien ook voor de mensen hier en de mensen thuis. Die drie stappen, kunnen we aan de hand van een eenvoudig voorbeeld nou eens kijken, wat, wat is dan die preventieve toetsing? We pakken een bedrijf, want dat is wat vandaag ter tafel ligt. Ik heb bedrijf X en ik verkoop uh, kunstmest. En ik ben in beeld van de AIVD, om welke reden dan ook. Omdat je er bommen van kan maken. Ik noem maar een gek voorbeeld. Nou gaan we met stap 1 beginnen. Wat zegt die wet? Ik ben AIVD, ik wil uh, naar die kunstmest gaan kijken. Naar wie moet ik dan toe om te vragen of het ja. mag? En hoe gaat dat? Ik wil, ik wil uh, uh, dat en dat... Die en die telefoon, die en die meneer wil ja. ik afluisteren. Daarom en daarom en daarom Het gaat naar de minister, de minister, de minister. Die de minister die geeft toestemming en ook nog een keer de toetsingscommissie. Inzet bevoegdheden gaat er ook nog een keer over. En wie is die toetsingscommissie? De toetsingscommissie is, is een onafhankelijke ja. onafhankelijke commissie van drie man, twee rechters en een ja. uh, cyber security ja. expert. Ja. Ja. Uh, we zitten in Groningen, daar is heel veel mest, kan ik u vertellen, ja, overschot zelfs. Dus, dus nu hebben we echt een voorbeeld te pakken. Ik wil uh, dat onder de loep gaan nemen. Dan moet ik dus via de minister enerzijds en een onafhankelijke commissie Dan van tweede... Dan moet ik tweede... aan kunnen tonen dat ik een goede reden heb om daarna naar die man te willen luisteren. Goed, ik schrijf dat op. En uh, nu zeg ik, uh, uh, nou, laten we zeggen, een analogie van een beslaglegging. Dat wordt ook eens bij de rechter neergelegd. Die heeft zo'n stapel en die tekent dat. Wat zit in zo'n koffertje voor het weekend, neemt hij dat mee. Denk je dat dit echt bestudeerd wordt? Zit er daar een ambtelijk apparaat op? Of? Dat weten we niet. Okay. Ja, het is, het is uh, de taak van die minister om daar goed mee om te gaan. Minister? Ik verwacht en dan dan nog de, commissie. de volksvertegenwoordigers dat, we dat goed... Nou, de commissie ja. die zit daar speciaal voor die ja. dingen... Ja. Of ze alles aankunnen, is een tweede. Ik denk dat dat okay. ook in discussies, die kun je zeker voelen. Ja. Okay. Maar laat, laat, ja. kunnen we vaststellen met z'n drieën dat, dat dit wel heel zorgvuldig klinkt? Uh, en dat is wat het is, het klinkt zorgvuldig. Nou ja, daar wil ja. ik namelijk wel wat over zeggen. Ja, dan zijn we nog maar bij stap 1. Hè? Ja, ja, daar wil ik wel wat over zeggen als uh, volksvertegenwoordiger. Uh, en, en dat is dat uh, op het moment dat je een politicus een reden geeft... Om, uh, de minister is een bestuurder, denk ik. Ja, maar, maar uh, uiteindelijk uh, is er ook uh, de commissie stiekem. Uh, ja. dat, zijn, dat zijn politici. Dat is de geheime commissie in de Tweede Kamer. Klopt. En op, het moment, van, en op ja. het moment dat die politici, die zelf dus geen vakinhoudelijke kennis vaak hebben, ja. uh, uh, een mogelijkheid zien om... ...de partijpositie uit te bouwen of, of iets dergelijks... ...dat zij heel vaak geneigd zijn uit, uit politieke, partijpolitieke overwegingen... ...om diensten meer bevoegdheden te geven. En dat vind ik wel, ja, ondanks maar dat het zo voldig die, die, die zijn. commissie die er dan ook nog is... ...waar rechters in zitten, die zijn benoemd voor het leven... ...die staan, zijn losgezongen in de trias politica... ...die kijken weer met andere ogen. Nou, ja, ja daar, daar, kun je, daar kun je denk ik. Uh, okay. Hoe, hoe, hoe kan dit, bij we zijn nog maar bij stap 1. Hoe kan dit dan nog zorgvuldiger? Even tot slot. Gisteren, en dat kan je terugzien op de, op de, op de, op de, op de stream, ongetwijfeld op de website. Gisteren maakte oud-minister Hillen ook dat punt. Van het gaat om toetsen vooraf en controle achteraf. En als je dat dan maar op orde hebt, en hij schetst ook hoe goed dat geregeld is en hoe, de, hoe beter dat wordt. Het kan zijn dat de toetsing helemaal goed is, en dat geef ik u direct, maar daarmee verzamel je wel informatie. En uh, dat deel je misschien wel met buitenlandse veiligheidsdiensten, die informatie gaat nodig. Nee, nee, weg. Nee, je gaat maar nu een stap te ver, want we willen aan het publiek graag uitleggen ja. wat die stappen ja. zijn. Want ja, daar kan je ook geen oordeel vormen. Uh, dit is eigenlijk stap 1. Uh, dus ik wil de boeren in Groningen punt, die mest over heeft, of, of kunstmest Je maakt, maakt. In het punt van gerichte recherche op een boer in Groningen met zijn mest. Ja. Uh, als er een gerichte verdenking is, dan is het hmm. prima als je het goed doet om daar gericht op te rechercheren. Ja. Daar is geen bezwaar tegen. Prima, dan zijn we nog maar bij stap 1. Vooraf. Nu zijn we in de fase beland. Fase 2 tijdens. Twee, tijdens. Dus hoe was het? Hoe is het? Wat gaat er dan gebeuren? Ik weet het niet, dus ik wil het graag van jullie horen. Nou ja, Wat als, gebeurt er in fase 2? Als gedurende het proces uh, blijkt dat er een reden is om verder te rechercheren... Dan, uh, kan, dan wordt er verder maar, maar, maar Op het moment dat blijkt dat er niets aan de hand is, dan kan de commissie besluiten om niet verder te gaan. Maar zit er dan iemand bij de veiligheidsdienst die een voortgangsrapportage maakt, die aangeeft, we hebben uh, elementen, aanknopingspunten, weet ik wat. E en aan wie stuurt hij dat rapport en wie oordeelt het dan over? Is... Nou ja, de, de, de, uiteraard wordt er gedurende zo'n proces constant voort, een voortgangsrapportage uh, opgesteld. Nee, maar dat, dat is... De CTVD, commissie Toezicht, die kan op elk ogenblik inzage vragen aan alle medewerkers van de IVD. En die en commissie de Toezicht is dezelfde die ook al eerder toestemming gegeven nee, heeft? Nee. Dat is een nieuwe commissie? Dat, die, nee, die, die bestond al. Nee, Alleen, maar ik bedoel, die, is, die wordt dan pas voor het eerst in het proces betrokken. Die, zou, die wordt er dan pas bij betrokken. Ah vervangen. ja, dan, dan heb je dus al drie partijen gehad, yes. de minister de eerste commissie en de tweede commissie, Juist. die gaat kijken of het onderzoek deugelijk is gebeurd en of het ja. aanknopperspunt zijn om door te gaan. Waar, waar de en een ogenblik hoor, ja, dan heel streng. Daar ben ik voor. Nee. Zij geven dan groen licht of rood licht, werkt dat zo? Ja. ja. ja? Okay. De CTIVD kan een rapport maken en zeggen, hé hey minister, dit gaat echt niet goed. De minister kan dan zeggen, oké, okay, dank je voor dit rapport, dan stop ik in dat laadje. Uh, de, die commissie nee, nee, rapporteert aan dezelfde dat, dat, minister. Dat snap ik, maar, maar de, er is dus... Tijdens het proces, een voortgangsrapportage, die wordt omgebatterijd tot een voorstel van we willen doorgaan. Eigenlijk is het een smeekbede om door te mogen gaan. En die smeekbede wordt geaccordeerd door een nieuwe commissie die nog niet eerder in het proces betrokken is. Oké, okay. als leek, en ik trek niet inhoudelijk in, klinkt mij dat redelijk zorgvuldig. Waar zit hier de zwakke schakel volgens jou? Nou, het hoeft niet... De wet is niet categorisch fout. Er zitten goede dingen in deze wet. Nee, okay, er, zijn ja. er zijn onderwerpen categorisch fouten. Daar hebben we het uh, Nee, oké, okay, maar goed. In. We zijn nu nog met een klein college bezig. Althans, voor mij dan. In mijn eigen <laughs> nou, een, een bezwaar ja. dat ik heb is um, uh, in hoeverre kan je daar zelf als burger ook uh, inzage in krijgen in die procedures? Ja, Waarom zitten wij hier daarna te gissen? Ja. Want uh, welke onderwerpen, misschien heeft u daar een antwoord op, in deze wet nee, nee, en de uitvoerende nee, van. Nee, nou, de wacht, wacht, wacht, dat ik, is een nee, belangrijke nee, vraag, die vraag. Die vraag blijft. Nee, ik ben de baas vandaag. Uh, Want we willen weten hoe. In fase 3 gaat, we zijn even bezig hoe het proces loopt en dan ja. schieten we op het proces, ja. maar alle giftige pijlen mogen dan geschoten worden. Wat is de laatste stap? Nou, ik moet nog even zeggen, die tweede stap, dat de IVD en MUVD moeten zich ook houden aan bepaalde regels tijdens dat proces. Ja. Het moet uh, onder andere voldoen aan subsidiariteit en proportionaliteit. Ja. Uh, de middelen die je inzet. Misschien moet zei... dat even toelichten. Uh, uh, Enerzijds, het moet in verhouding staan dus tot wat, wat tot, de, wat, hè, wat de tot verwachting het, is. Wat de verwachting is. De, pro de proportionaliteit. En, en, en anderzijds... Uh, moet je nou echt deze middelen gebruiken ja. voor... voor ja. Deze, deze zaken. Als dus iemand een mes trekt, mag je niet met een kanon erop af. En daar het, dus het moet in verhouding zijn. Okay. Ja, dat, ja. Met u wel nemen, want we moeten door fase 3. Dat is dus achteraf. We hebben nu gekeken vooraf, tijdens en nu achteraf. Wat gebeurt er achteraf? Achteraf is iets ook al wat heel wat langer gebeurt, ook al onder de WIF 2002. Uh, dan gaat de CTVD kijken naar, naar verschillende zaken. En uh, indien MIVD en IVD fout hebben gemaakt, en die ja. maken ze. Dan krijgen ze te horen, jongens, dit hadden jullie echt niet mogen doen. Wil je dat verbeteren? Of jullie proces loopt niet. Ja. En dan is er sanctionering, wangedrag? Hoe... Het zijn ambtenaren, dus ja. daar, dat loopt wat anders natuurlijk. Okay. Uh, maar dat is aan de hoofden van dienst okay. of de minister om te zeggen, jongens, deze fouten zijn zo groot, hier wil ik. We hebben nu inzicht in de drie fasen. Uh, uh, daar zijn zorg, uh, ja, borgen ingebouwd. ...waar een aantal verschillende partijen hun visie te over laten gaan... ...en inspraakmogelijkheden hebben... ...en de mogelijkheid om aan de handrem te trekken. Wat is er nieuw aan wat ten opzichte van de vorige wet niet nieuw, uh, gebruik, uh, gebruik was? Uh, de, de toetsingscommissie vooraf... En is, is nieuw? Oh, nee, is nee, is nieuw. Ja. En uh, wat ook nieuw wordt... ...is dat uh, CTIVD ook een bindend advies kan gaan afgeven. Ah. Dat was in het begin niet. De, de, de opzet was... Het blijft adviserend en dan okay. gaat het in die Oké. Okay. en dat gaat ja. ook veranderen. Want het is niet logisch als je vooraf al nee kunt zeggen, waarom dan niet tijdens? Oké, okay. goed. Dank voor, de, voor, voor het college. Ik denk dat het heel een stuk inzichtelijker is geworden. Natuurlijk heb jij twijfels daarbij. Welke zijn dat? De twijfels gaan niet zozeer over deze laatste discussie, het is heel technisch van welke ja. stapjes het zijn. Ja. Maar categorisch verzamelen sleepnetcomponent van uh, data van onschuldige burgers, dat moet uit die wet, uit die bevoegdheden. DNA-databank moet uit die wet, uit de bevoegdheden. Ja, dat zijn de hoofdpunten denk ik. Het is mij een heel stuk helder geworden dank, heren. Het is fijn om uh, zoveel kennis hier in Kroningen verzameld te hebben. Ja, er zijn nog vragen en ik wil eigenlijk een soort wrap-up doen. Dat u zegt van, oké, okay, wat zijn nu de sterkste argumenten? U krijgt straks het podium om één keer het publiek toe te spreken en een stemadvies te geven. Ach, kijk aan. Ja, we kennen de felle kleur, de jonge democraten. Kom erbij staan. Nee, de microfoon geeft er niet af. <laughs> Gaat u gang. Oké, okay, ik had nog een vraag. Een van de grootste controversiële aspecten is dus de mogelijkheid van bijvangst in die selectieprocedure. Er wordt dus ook bij de statistiek wordt dat bekeken door de, door de veiligheidsdiensten. Zijn er richtlijnen in de wet of zijn er al richtlijnen in de oude wet... Hoe we moeten eigenlijk handelen als er een interessante bijvangst is? Bijvoorbeeld met die boer, met die kunstmest. Nou, ik, dat is een mestscherpe vraag. Niet een mestscherpe, maar een mestscherpe vraag. Ik <laughs> uh, kom even bij jou. Ja, die bijvangst, uh, heb, dus dat is eigenlijk het idee, de voorbeelden die we eerder gehoord hebben. Van, oh, We gaan de camera nu ook gebruiken om iemand op te sporen. Dat uh -huh. gaat hier ook gebeuren. Dat is jouw angst, denk ik. Nee, mijn angst is, wat, wat vandaag niet uh, illegaal is, wat vandaag niet verboden is, namelijk bijvoorbeeld als een piraten dit soort gesprekken voeren, is misschien over vijf jaar of over tien jaar wel verboden. En mijn angst is dat ik dan op schip hold, bijvoorbeeld dat er een rood lampje brandt als ik wil gaan vliegen, en dat die meneer daar zegt, jij ja, mag niet naar Amerika, ik weet ook niet waarom, staat in de database. En dat ik nooit meer uit die database kom, omdat die Amerikanen op basis van informatie die uit Nederland aan die Amerikanen is gedeeld, daar een analyse op hebben gemaakt. Ja. Je kan je daar niet tegen verdedigen, niemand weet waar het vandaan komt, het okay. gaat nooit meer weg. Als advocaat van de duivel, ga ik, u, uh, ja, ga, ik u, ga ik u dat voorhouden. Ik denk dat we overeenstemming hebben over het gegeven dat de tijdgeest verandert. Slavernij was vroeger en werd toegejuicht en was geweldig. We denken daar nu anders over. En zo gaat het voor. Dat betekent dat als je de data nu opslaat, als ik mijn held Winston Churchill met ogen van nu bekijk, dan was het eigenlijk een misselijk mannetje. He, maar in zijn tijd was hij natuurlijk goed. Dit is een zorg... En dat heeft ermee te maken dat de gegevens kennelijk dus oneindig opgeslagen worden... en met het oog van de tijdgeest van nu in de toekomst anders uit kunnen pakken. Er is een termijn gesteld aan de, uh, aan de tijd, uh, uh, hoe lang die data bewaard mag worden. En hoe lang is dat? Heeft u dat paraat? Er is uh, nu wordt er een uh, periode van drie jaar ja. genoemd. En die kan onder bepaalde omstandigheden, uh, omstandigheden verlengd worden. Uh, er zijn ook politici die zeggen van... nee, laten we dat niet doen. Eén jaar is genoeg. Dat denk ik niet. Je moet op een gegeven moment terug kunnen zoeken. En dat hebben we gezien met 2001. Dat is een sprekend voorbeeld. Er zijn andere voorbeelden van. Uh, maar ik denk wel dat je goede waarborgen moet hebben... Okay. dat die informatie niet op straat komt. Uh, we, we delen het trouwens ook niet zomaar buitenlandse mogelijkheden, daar zitten ook kritiek. Nee, we hebben het nu niet over delen, we hebben over, kijk, want we weten ook niet hoe lang de buitenlandse mogelijkheden het opslaan. Wat denk je dat, dat is er gebeurt? Rutte een die belt, hey Donald, die data van drie jaar terug Trump dan. Ga je die wel wissen voor? Maar Had je beloofd, hè? Ja, zo ja, werkt dat Wacht even. Mijn, mijn vervolgvraag zou zijn, ik denk dat ik de vraag van het publiek dan stel, zijn er waarborgen ingebouwd, zoals we net besproken hebben vooraf, tijdens en nadien, of die data uh, inderdaad vernietigd worden? Jeetje, nou dan, dan kijk ik ja? liefst even naar mijn ja? rechterhanden uh, of rechterhand. Uh, er is een wettelijk vereiste dat dat gebeurt. Het mag niet langer bewaard worden. Nee, maar uh, in zeggen, niet. de bits en de bites, uh, die vliegen de wereld over. Ja. Die uh, liggen in Amerika en daar hebben ze een hele andere moris ja. dan ze hier in Groningen hebben. En uh, het blijft uh, hangen. Dat, dat is jouw angst denk ik. Ja, ja. dat is, dat is wat, dat, wat, wat die wet mogelijk maakt ongefilterd wat je zegt, ongeanalyseerd en je delen naar het buitenland daar ja. Ja. Ja. Nou, zit je dan met je bewaartermijn het scheelt bij ons opslag, het staat wel bij, uh, bij ja. ons... gaat het goed hè? Ja. Oh. Um, maar, maar is, dit, is, dit, is dit dan het ultieme argument waarvan je zegt en juist daarom vind ik dat ik het niet over de wereld die data mag laten vloeien het ultieme argument is dat het mijn data is niet die van mijn overheid. De overheid heeft met zijn vingers af te blijven van mijn communicatie. Volgens mij, ja, doe ik we weer. Ja. En data is in de toekomst. Hè? Laten we zeggen, ja. Silicon Valley zeggen mensen: data wordt het nieuwe geld. Hè? Uiteindelijk beslis je zelf of je het verkoopt of niet. En, en, en dat is je kapitaal. En jij zegt: je geeft het nu gratis weg. Is, is dat... nou, je geeft ik geld. zou ook een wet willen hebben die het niet toestaat om dit soort data te verhandelen. Okay. Ja, dat is dan weer een andere discussie, want dan heb je ja. het over bedrijven die eigenlijk met jouw toestemming al jouw data uh, verzamelen. Heel en de, gevaarlijk dat is, En dat, daar, dat is ook gevaarlijk, maar datzelfde gevaar, uh, misschien minder commercieel, uh, maar wel degelijk aanwezig is er denk ik als het gaat om uh, diensten. Er is een uh, heel bekend voorbeeld van data verzamelen van een vader die met zijn dochter in Amerika... Telkens boodschappen ging doen en opeens kreeg hij eh, reclame van, het, van de supermarkt voor babyvoeding en luiers. En waar hij die dacht: Hé, hey, waar komt dat nu vandaan? En die dochter wist ook van niets. Maar het bleek dat ze een bepaalde shampoo kocht en waarschijnlijk augurken, maar ze was zwanger. Zonder dat ze het zelf wist, maar de supermarkt had die combinatie gelegd ja. en ze was ook zwanger. Target, ja. Ja. Ja. ja. Dit zijn natuurlijk dingen die de veiligheidsdienst ook kan doen. En dit zijn onschuldige bedrijven die augurken verkopen en, en shampoo. Ja. Is dat het gevaar waar we het over hebben? Want mensen moeten nu kiezen, ja, moeten nou, ze het, het, het gevaar is uiteindelijk dat, dat uh, jij, jouw gedrag, jouw data is bij de overheid beschikbaar. Uh, je doet niks, maar je gaat toch onder druk van de constante surveillance je eigen gedrag aanpassen. Niet alleen dat, uh, we denken allemaal, uh, uh, regelmatig hebben we andere meningen. Op het moment dat jij een keer een mening verkondigt en een week daarna heb je een andere mening, dan, sta, dan staat die mening vast voor een, een dienst. Die trekt daar conclusies uit. En de context is ook weg. Dus wat gebeurt er dan? Ja, dan, dan, dan creëer je eigenlijk, en het werd ook zojuist al even genoemd, een situatie waarbij mensen heel veel zelfcensuur gaan toepassen. En dat is wel een samenleving waarin... Angst, ik, angst regeert. Een, ja, een, een samenleving waarin... ...ook bedrijven, want dan ga ik even terug naar de bedrijven... ...waar ook bedrijven en, en de personen die daar werken zich niet meer uh, veilig voelen maar, om, om optimaal te functioneren. Maar, maar dat is iets... We zitten in Vindicat, Politiek Café, en daar kijkt u naar studenten... ...die uh, misschien uh, uh, nu nog in een gekke verkleedbui iets doen. Ja, uh, Over twee jaar gaan ze solliciteren en het eerste foto die te vinden is, is een uh, lampenkap en een slok uh, bier... Ja. ...die gedronken wordt met... Uh, ja, uh, maar we hebben het er nu over dat de geheime dienst dus ook meekijkt. Ja, je mag kijken. Juist. En, en nou, bijvoorbeeld, er is hier zo mag je in principe niet filmen. Dit is ook een heel mooie, unieke uh, uh, gelegenheid. Maar de, je mag hier niet filmen. Maar de diensten kunnen straks in al die mobieltjes meekijken. Want dat is nu de extra bevoegdheid die ze hebben gekregen. Stel er gebeurt hier in de buurt gebeurt wat. Of ze hebben iemand in, in het vizier die is hier lid, dan kunnen ze al die mobieltjes hier uh, gaan tappen... en de microfoontjes aanzetten, videocamera's aanzetten. Dan heb je hier intern beleid. Je zegt, er wordt niet gefilmd, geen foto's gemaakt. Iedereen houdt zich er netjes aan en alle data ligt bij de diensten. Ja, dat vind ik toch wel vervelend. Want daar zitten misschien ook wel toekomstige ministers bij... die vervolgens met diezelfde data kunnen worden geconfronteerd. En dat vind ik wel vervelend. Ik... Uh... Ik ga er even vanuit dat jij het ook verveelt vindt, ik zie dat je reclamemateriaal materiaal ja. klaar liggen. Je krijgt je moment als de camera uit is, nee hoor, en, maar ik wil even horen, en wederhoor toepassen. Ik voel dat ook een beetje schuren, ik denk dat ik namens de kijkers ook spreek, dat ik zeg van ja, eh, mensen hoeven niet mee te kijken als ik mijn tanden sta te poetsen of eh, iets anders sta te doen of bij ik altijd een debat hou. Eh, wat, wat heeft die geheime dienst daarmee nou, te maken? Dat ik zelf natuurlijk. Nee, dat doe ik zelf, dat is waar, maar eh, misschien als je in het publiek zit, niet. Ja. De geheime dienst doet dat niet. Je komt pas in beeld met je tandenborstel als er wat aan de hand is. En daar is, dan is dat dus dat hele proces van toestemming en dergelijke geweest. Uh, maar... Uh, nou, wacht even, is dit nou wel waar? Want tenminste, ja? die sleepwet suggereert dat je het visnet veel breder uitgooit... Dan, Het gaat over een heel de gerichte... ander soort data. Het gaat heel over, heel ander data. Gaat over de, andere ik, data. De, de diensten mogen niet zomaar naar een persoon gaan kijken. De mogen ze eenvoudigweg niet. Er bestaat geen sleepwet dat ze via mobieltjes uh, uh, heel veel dingen mogen bekijken die. Ze kijken wel op een gegeven moment als er een aanwijzing is. Nou, kijk naar Molenbeek of een bepaald huis in Molenbeek. Ja. Jongens, daar is wat gebeurd. Dat is de wijk Wij, de wil, wij de loop... willen weten wat er. Uit, in en uit dat huis gegaan. Ja, niet is, iedereen maar... kent Molenbeek, maar dat is uh, <coughs> een, ja, een beroeid plaats... althans volgens sommigen voor terrorisme. Ja, uh, Achterstandswijk, ja. ja. ja. Okay. Maar wat, wat Bart zei, daar ben ik het helemaal mee eens. Uh, ik, ik, op een gegeven moment zag ik, zag ik uh, uh, iemand die zei... van ja, ik voel me niet meer veilig nu, nu de overheid meekijkt. Uh, je bent helemaal niet veilig op het internet. Iedereen kijkt mee op het internet, ben je niet alleen. Nee. En dat vind ik, uh, dat vind ik veel te Het, zijn, uh, het zijn In 1848 hebben we briefgeheim uh, in de Nederlandse Grondwet opgenomen. En vanaf nu, u, u doet dat waarschijnlijk ook, stuurt u uw e-mail uh, niet versleuteld, unencrypted. Uh, waarom leiden we elkaar niet op? Waarom weet u niet hoe. Daar weet het, ja, nou dames en heren, zijn e-mail een einde doet? gekomen van Politiek Café? Het de debat is nog lang niet verstomd. Ja. <laughs> Sinistere woorden als laatste. En uh, ja, uh, als u het weet, weet u het. Ik weet het eerlijk gezegd uh, nog niet, uh, het geldt voor velen, jij twijfelde aanvankelijk ook, maar als ik nog een keer aan de nieren proef, ja, ja of nee? Nou, ik, ik twijfelde niet, er zijn een aantal elementen in deze wet waardoor ik tegen de wet zal stemmen, maar ik ben voor goede wetgeving, dus, maar er zijn een aantal elementen die mij wel weerhouden om voor te stemmen. Ja. Het reclame moment, ik had hem beloofd, belofte <laughs> nou, gemaakt. schuld. Niet zozeer reclame, kijk het zou niet nodig moeten zijn dat je een schuifje voor je camera doet, maar we hebben ze wel gemaakt. Er zijn betere wetten die je daarvoor kan maken, maar voor de time being... Voor jullie dan een, een piratenpartij schuifje voor je webcam op je, op je laptop? Ja. Ja, Iedereen in Nederland, als je die dingen wilt hebben, ja. ga naar die piraten. de, echte en de, de, de, de, de spiegeltjes MARGES. en de kraaltjes, ze doen het uh. nog altijd goed. Wacht uh. eens even, er komt ook iets terug. U had hem al. En ja, de meneer ja. heeft wel een fikket op de camera. Ja. En ik had hem ook al. Nou, nou, de sleepwet, het heeft veel voeten in aarde. Ja, voorzitter, u heeft meegeluisterd. Ja, wat is u opgevallen? Dat er, het is leuk als je de microfoon uit handen wil ja, geven, bent. dat vind ik heel bijzonder. Ja. Johan Duswerg, dankjewel. Um, wat me is opgevallen is dat het uh, voor het eerst in deze tour uh, echt een debat is geweest. Gisteren liep dat anders. Um, en ik vind het heel bijzonder dat we in Groningen toch wat meer diepgang hebben kunnen krijgen met betrekking tot details. En dat we ook de tijd hebben gehad in die drie fases, zoals je dat aangaf Johan, om uh, hier tijd voor te nemen. Want dat is, dat is ook het... De grote uitdaging bij het referendum, het wordt een informatiebombardement, voor zover dat al niet is. Mensen hebben leuke gadgets, maar kunnen we met elkaar, los van een liedje en los van shortburst, ook echt komen tot diepgang? En Ik denk dat we hier daar een hele goede poging toe gedaan hebben en misschien wel in geslaagd zijn. online kwam en niet kon doorgaan, een muur van borden, hier alles afstaan. Er ligt een wet klaar als jij die afslaat en dit land weer maakt voor jou en mij.